Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. In deze video ga ik je helpen voorbereiden voor het Engels examen. We gaan kijken naar een oud VWO-tekst, Hard work is in her DNA. En dan kijken we hoe we de open vraag daarbij kunnen beantwoorden. Bij het Engels examen is het altijd goed om het stappenplan te gebruiken. Je begint met oriënteren, daarna ga je de vragen lezen, dan ga je de tekst lezen en als laatste ga je de vragen beantwoorden. Laten we ons oriënteren op de tekst aan de linkerkant. We zien hier dat het een aardig lange tekst is. De titel is Hard work is in her DNA. Dus hard werken zit in haar DNA. En we zien hier ook meteen de auteur. Charles Isherwood, en het is een theaterreview. En het is een theaterreview uit de New York Times, de krant uit 2015. Oké, okay, dus dan weten we al wat de tekstsoort is. We kunnen ook nog naar de afbeelding kijken. Dat zal wel uit het theaterstuk komen. Dan gaan we de vraag lezen. There was a mother who had a monster sleeping inside her in alinea 2. Wie of wat is dit monster? Geef antwoord in het Nederlands of in het Engels. Dus dit is een open vraag. Meestal moet je de open vragen in het Nederlands antwoorden, maar je mag er nu voor kiezen om in het Engels te beantwoorden. Daarbij is het belangrijk dat je onthoudt dat je niet precies mag overschrijven het antwoord. Je moet het wel in je eigen woorden zetten. Behalve bij citeervragen natuurlijk, maar dan staat er duidelijk citeer bij. Laten we de tekst gaan lezen. Pauseer de video en dan gaan we over vijf seconden verder. Dus terwijl je de tekst aan het lezen bent, heb je hopelijk de zin die we moesten vinden in alinea 2 onderstreept. En hier zien we dat die niet begint met there was a mother, maar once upon a time. Once upon a time kennen we natuurlijk uit sprookjes en dat staat ook boven. In child friendly terms, she begins on a storybook note. Once upon a time there was a mother who had a monster sleeping inside her. En de vraag was dus wie of wat is dat monster? Dus daar moeten we naar op zoek gaan. In de eerste Alinea zien we daar al een paar clues voor, maar het antwoord is best wel verborgen in deze tekst. Informed Consent is de naam van het theaterstuk. En het gaat over een, uh, een vrouw die research scientist is, die zich specialiseert in genetische, um, genetisch bepaalde ziektes. En zij komt zelf in een controversie terecht, When her fierce dedication to her work and her deeply personal reasons for pursuing it, lead her into murky ethical waters. Dus hier zegt ze dat het niet helemaal ethisch goed was wat ze heeft gedaan en dat haar werkleven en haar persoonlijk leven verstrengeld raken, of in ieder geval dat um, uh, haar persoonlijk leven beïnvloedt wat voor werk ze doet. Maar het is dus nog vaag wat dat betekent. De beste manier om hiernaar op zoek te gaan is om een referentie naar die moeder te vinden. En die vinden we in alinea 7. The reason is personal. Her mother died in her 30s with early onset Alzheimer's. Gillian knows that she has probably inherited the gene mutation that caused it and may have passed it along to Natalie. Dus hier leren we dat Gillian's moeder early onset Alzheimer's had. Dus Alzheimer's krijg je normaliter op late leeftijd, maar zij had het al toen ze dertiger was. Dat is dus heel erg vroeg. En dat is dus het monster dat in haar leeft, want het is een genetisch bepaalde ziekte. Dus het zit ook in haar en is het wachten totdat het monster naar boven komt, het monster uit zijn hoek kruipt, wachten totdat zij merkt, hé, hey, ik heb ook last van mijn geheugen. En ze heeft ook nog de angst of besef dat ze het aan haar eigen dochter, Natalie, heeft gegeven. Dus daar voelt ze ook nog schuldgevoel over. En dat is het monster. Nou, dat is een hoop, dat zijn een hoop verschillende dingen. Die moeten we nu in de open vraag gaan beantwoorden. Ik kies ervoor om dat in het Nederlands te doen. Dus haar genen met daarin de genetische mutaties die Alzheimers veroorzaakt. Oké, okay, probeer de open vraag zo kort en bondig mogelijk te antwoorden. In dit geval, als je uh, het nakijkblad ook napleegt, dan is haar genen goed, of de genetische mutatie uh, was goed, of als je Alzheimer had genoemd, was het ook goed. En ook nog, als je had genoemd dat ze een schuldgevoel had over haar uh, dochter. Als je dat had genoemd, dan had je het ook goed gehad. Maar alsnog waren maar ongeveer 50% van de leerlingen die deze vraag goed hadden. En dat is denk ik omdat het dus maar in één zinnetje verstopt zit. De rest van de tekst gaat vooral over haar onderzoek. En alleen in deze zin gaat het over haar persoonlijke beweegredenen. En dat kon je dus herkennen aan omdat het over haar uh, moeder gaat en omdat, ze, omdat haar moeder was dus was overleden. En ze heeft het INHERIT. En INHERIT betekent dus dat je het ook krijgt omdat je dezelfde DNA hebt. Dit is hoe je de open vraag beantwoord. Veel succes met je examens.